Heb een hier gepraat over mijn nieuwe story en hoe Jezus kwam en zei, die oude story in mijn leven kon veranderen naar een nieuwe story waar ik kan leven hom. Vandaag willen ons uit Matthias 25 een paar gedachten wissel over mijn nieuwe leven. Wat uitvloeit uit mijn nieuwe story? Als God een nieuwe story over mijn leven geschreven heeft, dan het ik een nieuwe leven en dan kan ik niet gaan leven en een invloed hee op andere mensen en in andere mensen levens. Ik weet nie in de omgeving waar jij leeft, als je geestelijk praat in die tijd, wa, wat is die onderwerpen wat mensen meestal over praten geestelijk? Mijn perceptie is dat mensen mensen in de laatste tijd over die eindtijd Wat gebeurt in die eindtijd? Wat zijn de daar van die eindtijd? En in Matthäus 25 is het eindelijk Jezus' laatste profetische rede, amper asof hy wil sê, hoer hy so, ek kom weer en julle moet gereed wees. Want je ziet in Matthäus, schrijft Jezus of praat Jezus met zijn disciples in Matthäus 5 tot 7, die bergrede. En die bergrede wordt afgesluit, door die volgende Verhaal of die volgende gelijkenis of die volgende preek van Jezus. En hij zei: Maak zeker dat jij jouw huis bouwt op die rots, niet op zand. Nie. Want als je op een rots bouwt, dan zit vast, de zeker, die, die see kan het niet wegspoelen, nie, die wind kan het niet nie die stromen kan het die schade aandoen. Maar als je jou huis op zand bouwt, dan kom die zand die, die golwe en het kalwe die sand uit en later dan is het zo so dat je huis kan kantel of in elkaar kan stort. So dit is die laatste gedeelte wat Jezus afsluit als hij zijn disciples leer in die bergrede Matthäus 5 tot 7. En nou hier in die laatste profetische reden komt sluit Jezus met die volgende verhaal, die volgende gelijkenis, die volgende preek. Om sluit hij dit af, om voor onze specifieke boodschap te geven. En ik lees het in Matthäus 25, vers 1 tot 10. Dan zal het met die koninkrijk van de Himmel gaan, soos met tien meisjes, wat lampen gevat heeft, om die bruidegom te ontvangen, in te wachten. Vijf van hulle was onverstandig, en vijf verstandig. Die onverstandiges het lampen gevat, maar niet extra olie met hulle Terwijl nie. Terwyl die verstandiges, saam met hulle lampe, ook nog olie een houwer genomen hebben. Toen Toe die breidegom lang weg werd het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. In het middel van die nacht was daar een geroep, Hier komt die bruidegom. gaan om tegemoet. Toen staan al die open, op en maak hulle recht. Die onverstandige sê toe vir die verstandige geef vir ons van julle olie, want ons lampen gaan dood. Maar die verstandiges antwoordt: antwoord, Nee, dat is niet genoeg voor ons en voor julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwijl die onverstandiges olie gaan koop en die breidegom gekompt. Die wat gereed was, het samen met hem ingegaan naar die bruiloft toe. En die deur is gesluit. Later komen andere meisjes ook daaraan en roep, Meneer, meneer, maak voor ons op. Maar die bruidegom antwoordt: Ik zeg jullie, ik ken jullie niet. Waak dan omdat jullie niet weet op wat er dag en uur dit zal gebeuren. Ja, Hier is eindelijk een, ek wil amper sê, uitdagende tekst. Want alhoewel hier baie elementen is wat aangespreek word, kan misschien sien noodwendig aan elke element een geestelijke betekenis geven. Maar wat Jezus wil kom sê is een paar dingen. Hij wil komen sê, daar gaan een einde wees. Hij wil kom zeggen dat kom weer. Hij wil komen zeggen dat gaan skielik en onverwachts wees. Hij wil kom sê dat ons gereed zal wees, wanneer Hij komt. En Hij wil kom sê, Hij wil ons niet zien buiten die deur nie, maar Hij wil allemaal van ons, wil Hij binnen die deur Daarom he. Daarom het hierdie tekstgedeelte ook een waarschuwing in. Het was lekker om een uitdagende tekst te onderzoek. En ik wil hier ons moet in die tekst, terwijl je je Bijbel of je cellfoon voor je oop het, na vier Elementen kijken. Ons kijk naar die vier elementen. Het eerste element is uit die aard van die zaak die trouwen. Die tweede element is die bruidsmeisjes. Het derde element is die bruidegom. En het vierde element is die waarschuwing. So die trouwen. Die trouwen. Wanneer lazen we op het trouwen? Hoe je het beleefd? Laat het bekijken door je kop gaan. Watse waarde het jy daaruit gekry? En allemaal van ons hou van trouwens. Mensen is mal daar om trouwens toe te gaan en om samen met die bruidspaar wat in die teenwoordigheid van God aan mekaar gevoeg wordt om samen met hulle te gaan feestvier en samen met hulle te gaan blijven. En natuurlijk, hierdie gelijkenis sê iets van dit was waarschijnlijk in een klein dorpie op het platteland in Palestina. Zo so gevoelig, op het trouwen in een klein dorpje op het platteland, vooral in daar die tijd, was ontereen die hele dorpje daarbij betrokken. Zo so allemaal was opgewonden, <coughs> oor die wat trouw. Want onthou had allemaal met elkaar gekend. So dit was een feestelijke gelegenheid voor die ouders, maar ook voor die, uh, die mensen wat trouw. En als die pa die keuze gemaakt samen met sy zin. dan was daar een paar dingen wat gebeur het. Daar was eerst het trouwcontract wat gesluit wordt, zo so die pa'sen, die, die, die skoonpa, die dame, die vrouwse ouders, is genooi, en uh, voor al die pa, en dan is daar een contract geteken, en dit is beseel, met drink van rooi wijn, wat wijst naar die bloed van Christus, en dan is daar die, het daar die seen, teruggegaan naar zijn huis toe en die dochter die vrouw heeft haar gaan zelf voorbereid. Ze so, heeft waarschijnlijk al rok gaan maken en zij al mooi gaan maken. Ze heeft uh, alles gedaan wat moedelijk <coughs> die beste is voor haar trouwen. En die bruidegom heeft so lang zijn uh, huis gaan aanbouwen, zodat so hij voor zijn vrouw kan zorgen. Je ziet uh, een huwelijk is dezelfde betekenis als onze verhouding met God. Want die zien Christus het ons ook gekies, God het ons gekies, heer Christus. Christus het die contract voor ons, kom sluit in sy bloed. Hij is weggegaan om voor ons te gaan plek voor te bereiden. En nou is ons hier, ons wacht nou, voor zij komt. voordat hij ons ook komt al, zodat ons voor en voor altijd bij hem kan wees. Wanneer die trouw op die platteland, het ontrent zeven dagen dier, die meeste van die tijd, totdat na die onthal heeft die ceremoniemeester die hand van die bruidegom in die hand van die bruid gevat en dit in mekaar gezet. Dan naar die dieren toegegaan en dan was hulle voor altijd bij elkaar en een hiervelk en een verbond. Wanneer Christus kom, dan zal hij onze hand, die bruidshand, die hand in mekaar zetten zodat so ons voor eeuwig en voor altijd bij kan wees. Ik kan niet wachten voor daardie dag, nie, voor daardie trouwen niet. Je ziet een mens, werk, ik weet niet wie van jullie zijn ze al getrouwd is. So Je jy, jy vat lang, want die mensen vat een jaar om het trouwen voor te bereiden. Nou, ik en jij het 50, 60, 70 jaar om onszelf voor te bereiden. Voor die trouwen van ons leven. Wanneer Christus kom. Ai, Ik wil jou aanmoedig, Maak jezelf gereed. Voor die trouwen. Wanneer Jezus kom. So, Dit is ons eerste element wat ons hierin optelt. Het tweede element is uit die aard van die zaak. Hier die bruidsmeisjes waarvan Matthäus 25, vers 2 praat. En hier die bruidsmeisjes heeft allemaal tien lampen gehad. Nou, hoe die lampen gelijk? Het was waarschijnlijk een blikje met een pit in een lap met heb ik olie, op een stok wat brandt. Het laat mij denken aan toen Jezus gevangen genomen is en Gethsemani, hij hulle met fakkels, aangekomen om luchtig te Zo so hier die lampen was als die bruidegom in die aand zou so komen om zijn bruid te komen halen. Dat hulle gereed zal wees, om hier die lampen aan te steken en dat daar lucht is voor die mensen wat op pad is naar die trouwen toe. Want je ziet. Dit was so, dit was een geheim voor die bruid, wanneer die bruidegom kom. En interessant, ook in de eerste kerk, het die bruidegom meeste van die tijd in die nacht gekom, Maar dan was het een surprise voor die vrouw. En wat dan gebeur het, is sy best mensen het, het so op een draagbaar haar gedra die, die straten is hulle gaan halen. Na die ceremonie toe. En dan door die bruidsmeisjes het dan met lampen geloop om licht aan te dui. En die hele die gemeente, die hele dorp het achter een in gevolg ingespan en so het hulle door die straten geloop op pad naar die ceremonie toe. Dit was die taak van die bruidsmeisjes. So die bruidsmuisies het eindelijk wat gestaan voor die bruid en die bruidegom. zo so, Ek en jij als Christus se kerk, se se bruid, staan eindelijk erewacht, ons brei ons voor om in die erewacht te staan, wanneer die bruidegom zou komen, Is dit niet een voorrecht nie? Dat echt die voorrecht he, die geleentheid he, om een, om een lid van die erewacht te wees, een Christus, die bruidegom, zij bruid kom al. Je sien, hierdie dames, wie was hulle? Dat is een belangrijke vraag, wie was die dames? So dit is naar nou Bible school nou so ons krap in die tekst, die Griekse woord is Parthenos, so dit betekent hulle was uh, amper iets soos geheiligdes, hulle was, uh, hulle was dames wat rein was. Rein dames. Partenos, maar hij hulle het, hulle was waarschijnlijk leren van die kerk, hij was leren van die omgeving, hij was leren van haar die families. Zo, so, al tien dames heeft precies diezelfde gelijk. Hij heeft precies diezelfde kleren aan Hulle Hij heeft precies diezelfde ingesteldheid gehad, alle wacht voor die bruidegom. Ze heeft allemaal allemaal deelwees van hierin groeit visvieren. So, dus wie er dames was, hy het allemaal tien lampjes gekregen, tien fakkels gekregen. En, nou sê, die, nou, sê die Bijbel, tien van hen was verstandig. Zo so, die Griekse is, Fronimos. Dit betekent dit is mensen wat bij emotionele intelligentie heet. Dit is mensen wat wijs is. Dit is mensen wat vooruit denkt. Dit is alles wat proactief is. Dit is mensen wat ingesteld is op je rechte goed dus is mense wat niet net ingestel is op hulle self nie. Fronimos, vijf van hulle. Dan was die ander vijf, sê die Bijbel, moros. Nou waar vanaf kom hier die woord van wat zij afgeleid, moros, moroon. So dit betekent is mense wat nie ingestel was op die goeie nie. was mense wat meer ingesteld was op hulle self. Dit was mensen wat... Um, wat meer hadden je ding gedoen het, en je agenda gedreven. Want hij nou van buiten allemaal hetzelfde. Maar van binnen was een Fronimo's, wijs. En die ander was Moros, onwijs. Dus so dit sê vir ons <coughs> dat als mensen, binnen die kerk, binnen die koninkrijk. Oké? Okay? Dan sê dit voor ons, dat mensen mense binnen die kerk, buiten die koninkrijk, moros, mensen wat niet in die erewag kan staan, <coughs> verskoning van daai hoes, mense wat niet in die erewag van God kan staan, zodat so dit impliseer, dat ek en jy een leeftijd eindelijk krijgt om ons voor te bereiden. So, wie was het? Tweede vraag, jullie bruidsmijs is: wat betekent die olie en hulle lampjes? Dat zijn verschillende wat van commentatoren en ideologie. Maar ik denk dat het belangrijkste is: is die feit dat jullie sê iets van het bruiloftskleed wat je aan want toen die, die, die, die, die bruidegom die is die so, is iemand in die saal, wat niet een bruiloftskleed aan het nie. Wat sê hy vir die ceremoniemeester? meester? Hierdie ou mag nie wees nie, verweider om. So die oorlie sê, dit is die geest van Christus wat in jou is, want zonder die geest van Christus kan je niet gereed wees nie. Hierdie oorlie dit is die bruiloftskleed, die, die, die uh, jou, jou, jou leven dit is iets van een getransformeerde leven. Een leven wat onder beheer van die Heilige Geest is. Een leven wat vastgebund is aan Christus. Een leven wat doen wat God sê. Hoor Wergelen, dit is die olie. Die olie zei, mijn leven is getransformeerd. En ik is gereed om in die eerwacht te staan. Die moros, zijn levens was niet getransformeerd. Nie. Hij was niet gereed. Nie. En uiteindelijk was hier deur toe, en kon hulle niet ingaan nie. Je sien, je kan nie in die wachten staan, voor die bruidegom, als je nie aan hom behoort nie. Dat is een belangrijke ding, wat in die Grieks hier staan, hulle sê, hier staan, hulle moes wacht, hulle moes wacht vir die bruidegom. Dat was het teken van die dames, en niemand van ons zou baie van wacht nie, voor alles jy een vinnige en haastige persoonlijkheid het, so denk een beetje, as jy moet wachten niet. Ooskantoorse rij of in die dokterse spreekkamer. So, mens raakt soms moe. En dat is wat met alle het, En dat hij uiteindelijk aan die slaap geraakt. Maar nou, wacht, betekent nie niks doen niet? En jij wacht? Ons wacht jaren voor jullie trouwen, voor die bruidegom om te komen. En misschien gaan ons om eerst ontmoet, nadat hij ons dier die dood hier, kom haal het. Maar wacht, in hier context betekent actief. Wacht betekent doen wat je moet. Wacht betekent voer Godse opdracht uit. Wacht betekent doen wat is op Godse agenda. Zorg dat daar olie in je lamp is. Zorg dat je kleed recht is. Dat hij voorbereid is. Zorg dat elke pijl op jouw trouwrok aangewerkt is. En elke knuppie precies is waar het moet wees. Want het is tijd om dit te doen. Zo so wacht in die wachtproces. Moet ik en jij. Elke deel van ons geestelijke bestaan moet ons met de hulp van die Heilige Geest afwerken, zodat so ons voorbereid zal worden voor die dag als Christus komt. Je ziet, hoe heet die dames gewacht? Hoe het hulle gewacht? Drie geesten wat je samen met jou kan vatten. De eerste is, hij heet geheilig gewacht. Met andere woorden, hij was afgezonder. Hulle was gereinig, hulle was eenkant. Want onthou is staan, al tien van hulle was maagde, so hulle was rein, dames, Maagdelijkheid sê iets van heiligheid, van skoon, van eenkant, van bewaar, van afsondering. Zo so hoe het hulle gewag? Hulle het in afsondering gewag, weg van die wereld af. Hulle het niet soos die wereld gelijk niet, hulle het nie soos die wereld gedoen nie. Hij heeft bewustelijk het geleven. Zoals wat God wil in wat hij van hem gevraagd heeft. Hij het, het gehoorzaam gewacht. Hoe het hij nog gewacht? Hij het gefocust gewacht. Hij was ingesteld op die dieren, wat moet opgaan. Hij werd voor die dieren gezet. Zoals ik en jij al een keer voor twee dieren gezet en wacht, het voordat die blijspel. Of dit wat je moet gaan kijken begin. Ik onthou, in mijn zin dat het een keer voor het dier geslapen net Niet om kaarkjes te krijgen. Maar toen die dier opgaan, ons was gefokus, Toen die dier opgaan tussen ons daar. En tussen to, ons, ons in. En toen krijgen ons goede zitplekken. Want ons het met te verwachten gewacht. Ons het gefokus gewacht. Wacht je gevoelens. Op die dag is die Dieren van die trouwen van jouw leven, gaan. opgaan. So, dit betekent, als je mens gefokus wacht, betekent het toch dat de mens aandacht niet afgetrokken moet worden. Dus als iemand wat de box kiest, je moet gefokus wezen. Dat is precies wat God van zijn bruid verwacht. Dat is wat God van die bruidsmeisjes verwacht. Het. So hulle het geheilig verwacht, aan kant. Niet met die wereld. Dit gedoen wat die wereld gedoen het niet. Hulle het gefokus gewag. En hulle het gewag met genoeg olie. So hulle het gewag met die getransformeerde leven, Hulle het die staat gemaakt op je oude reserves nie. Hulle het vars olie elke dag gehad. Hulle het vars uit die woord uit gelees, Hulle het vars van Godse genade gebruik gemaakt. Want God zei: Mijn genade is genoeg voor jou elke dag. Hulle het zeker gemaakt dat hulle levens en lijnen is met God, en het zeker gemaakt, dat de verhouding met God, recht was, dat was genoeg olie, in hulle lampjes. hulle het nie zelf probeer produseer nie, maar hulle het vol geword van God af, nou en jy moet ook nie self proberen om op ou brood te leven, nie, op ou olie in ons lampjes niet, maar ons moet dagelijks gevuld word, met Godse woord, met Godse gees, met Godse olie, met Godse genade, het derde element is die bruidegom. Die bruidegom het gekomen. So, gekom, onverwachts. Hy het gekomen toen al tien geslapen, het, maar toen hulle wakker wordt was vijf van hulle wat een ander flesje olie gehad het. Hulle kon aangaan, hulle kon hulle lampies aan die brand steek. En die onverstandig die morrels, hulle moes skarrel en hardloop en kyk en probeer olie soek, wat hulle nie niet het nie. Want hy sien, die bruidegom kan op een tijd kom wat jij dit verzeker niet verwacht nie. Ek denk terug aan, aan Israël en Exodus 12 vers 29 waar die, waar die engel in die nacht gekomen het, middernacht, om wat te doen, om bloed aan die dierkuizine na te kijken. En die volk uit te lei. Zo so kan Jezus onverwachts komen op een dag en op een tijd wat ek en jij dit niet nooit Verwacht niet, want je ziet die redding komt van hom af. Die reden komt niet van de ander bruidegom af nie. Die reden komt niet vanuit de ander oort nie. Die reden komt niet uit tekens en wonders en dingen wat gebeuren in die leven. Natuurlijk sê die Bijbel, dit is tekens van die eindtie. Maar, dit is die bruidegom wat jou kom halen? Dit is die bruidegom wat sy handtekening en bloed op jou hart kom schrijven? het. Dit is die bruidegom wat jou herenig met die bruid. Dit sê vir ons, so, ons kan nie, ons kan nie te laat slapen nie. Ons moet heel tijd wakker wees in afwachting dat die bruidegom ons komt halen. En ek vermoed dat hij bruidsmuisjes het baie verskonings gehad. Ons het dit gedoen, als ze dit gedoen, plaas het ons dit, moet niet dit niet. Sê nou net, ons het dit. Jy sê, dan is daar niet meer tijd voor verskonings nie ons het een God wat kansen geeft, tweede, derde, vierde, vijfde kans, Je hebt het baie kansen nou in je leven, maar die oomlik als die dieren opgaan. gaan, dan is daar een kans om in te gaan, en als dat dan toe is, dan is het finale toe, want dit is die vierde element van die boodschap van Christus is, daar is een waarschuwing, hoor wat sê in die laatste vers, hy sê, waak dan, waak dan, wees wakker, omdat jullie niet weet op wat er dag en uur dit zal gebeuren. Zodat je so waak is een waarschuwing. Wees voorzichtig. Pas op. Want je ziet, Christus zei hier hierdie jullie verhaal: Ik heet voor jou nieuwe leven. Je ziet, die crisis is. Een beetje laat kan voor altijd te laat zijn. Daarom is hier. Die profetische reden van Christus aan die einde. Het is niet een, dis nie een kwaai boodskap, boodschap, maar het is een ernstige boodschap om te zeggen: Dat is een waarschuwing. Wees voorzichtig hoe je leeft. En wees elke dag op je plek. Want als je deur opgaat, dan zal je in die aard van die zaak kan ingaan. Want als jij in die bruiloft zal instappen, dan heb je een nieuwe leven voor en in voor altijd. God, het een nieuwe story uit jouw oude story komt schrijf. Dit het voor jou een nieuwe leven geeft. Dit het jou lampie volgemaakt. En Daarom, daarom is het belangrijk dat jij zal uitzien naar die komst van die koning. Dat je zal uitzien naar die trouwen. Dat je zeker zal maken, jij is dus een bruidsmeisje wat een fronimos is, wat een wijze is, wat getrans, wie sy leven getransformeerd is dier die geest, wat vol is van die heilige geest, wie zijn lamp brandt in schijn. Maar jij zal ook een bruidsmajeste wees wat wacht, rustig wacht op de komst van de bruidegom, want je weet niet wanneer het gebeurt Terwijl ik en jij die waarschuwen uit Gods woord ontvang, waak dan, wees op je hoede, want jullie weet niet wanneer hij rechtig weer terugkomt. Wees gereed, zodat so jij samen met Christus en zij nu huis, wat hij voor jou voorbereid, voor eeuwig, voor altijd zal wees. Ons vader, ons dankie dat je God is van tweede kansen, van derde kansen, van baie kansen. En dankie voor je woord wat ons Dank dankie dat ons in die tijdvak van ons leven, rustig wacht, maar ons weet, dat die wacht is werk werkwoord, ons weet, die wacht betekent dat ons bezig zal wees met Godse agenda voor ons leven. Daarom, here, help ons dat ons lampies vol olie sal wees en dat ons gereed zal wees vir u komst. Ons, ons maakt die dier van ons levens voor u op. ons nooit om in te komen. en ons vrouw dat u gees een nieuwe vlam in ons hart zal aansteek omdat daar genoeg olie is, omdat die vlam van die Heilige Gees en ons levensbrand. We zien uit naar wanneer ik kom. We zien uit naar die trouwe van ons leven. ons zien uit als bruid om die bruidegom te ontmoeten. Maranatha, kom Jere Jezus, kom gauw. Amen. Zie jou aan de bruiloftstafel.